Regionaal Archief Tilburg is momenteel bezig met de podcast Chef. De podcast is gebaseerd op de dagboeken van de Oosterwijker Chef Pijnmans gedurende de Tweede Wereldoorlog. Ik heb er hier een, een exemplaar liggen. Zoals je ziet zijn ze, uh, zijn ze getypt. Deze memoires zijn gebaseerd op dagboekaantekeningen die Chef in de tijd zelf gemaakt heeft. Gedurende de jaren 70 is dit overgetypt. Godzijdank, want dat maakt het voor ons in elk geval heel erg goed leesbaar. Pijmans, uh, geboren in 1919, overleden in 2005 of 2006, was de zoon van de Oostenrijkse schoenfabrikant Paso. Um, op dezelfde dag als het Oosterwijk be uh, bevrijd werd, werd hij door de dorpsagent en door enkele leden van het verzet gearresteerd. De daarop volgende tien maanden heeft Chef op verschillende plaatsen gevangen gezeten, waaronder... In interneringskamp Vught, behalve een goed schrijver, was Chef ook een begenadigd tekenaar. Hij maakte uh, regelmatig spotprenten en deze zijn bewaard gebleven. Hiermee uh, deze tekeningen horen feitelijk ook bij zijn dagboek aantekeningen. Ik laat er even een paar zien. Mocht het zo zijn dat je interesse hebt, beluister dan de podcast Chef.